Waar we mee gaan beginnen, en dat is een unicum voor Breda, is dan toch mooi de Willy van der Steenprijs. En dat is heel bijzonder, want het is de eerste keer dat die prijs in Breda wordt uitgereikt. Die prijs heeft al een aantal jaren inderdaad, een aantal winnaars kent die ook al, maar het is hartstikke fijn om die hier zo op dan toch mooi het stripfestival uit te, te mogen reiken. En als je dan denkt, ja die naam natuurlijk, de geestelijk vader van onder andere Suske en Wiske, natuurlijk ook de Rode Ridder, mijn grote idool. En nog vele anderen. Uh, dus ook uh, welkom aan de familie van Willy uh, van, van der Steen. Goed dat jullie hier zijn. Uh, de winnaar die we dus van die prijs bekend gaan maken, zometeen zijn naam. Uh, zijn uitgeverij ook, an, onder andere. Welkom ook nog, jullie zien achter mij ook al staan, Saban voor Culture. Want die zorgen dat daar dan ook nog eens een keer een hele mooie prijs bij hoort. Dus ook daarover, zometeen nog meer. Maar hoe kom je nou tot dan het kiezen van zo'n winnaar voor zo'n belangrijke prijs? Want er horen hele mooie dingen bij. Nou, dat ga ik dan eens even bespreken met. Kurt Morrisens van Stripgids, dat is uh, een van de, van de uh, ja, organisatoren zo gezegd, van deze prijs natuurlijk al. Uh, eerste keer Breda, zoals ik al uh, aan, aan stipte. Hoe bevolkt Breda tot dusver? Komt. Lekker hè? het is echt leuk om hier te zijn en veel volk, dus dat is perfect. Zo zal ik dat verwacht eigenlijk. Ja. Ja. Er is een aantal winnaars al uh, geweest natuurlijk ook, dus de hoeveelste keer is nu dat, dat deze prijs wordt uitgemaakt? Het is de tiende keer, het is eigenlijk een jubileum. Ja, ja. En dat in Breda, dat vind ik extra leuk natuurlijk nog. Uh, stripgids, dat is ja, letterlijk een gids die twee keer per jaar uitkomt. Hè? Wat doen we nog meer? Uh, wij organiseren verschillende prijzen. De steenprijs, maar ook de bronzen en We Wij maken doelstellingen en we proberen er te zijn voor de stripwereld. Specifiek nu even tussen de Vlaamse stripwereld, maar dat is eigenlijk. We zijn een organisatie dat de Vlaamse strip probeert te ondersteunen. Voor nu, het is dus best een Nederlandstalige strip, dus zo komen we dan uit op en natuurlijk Vlaanderen en, en Nederland ook. Als we dan gaan kijken naar hè, hoe belangrijk is deze prijs, hoe moeten we die zien en aanzien? Het is de belangrijkste openprijs van Vlaanderen en Nederland. Dus het is met een, een, een vind ik dan, persoonlijke professionele jury. We proberen het ook allemaal professioneel in de pers te krijgen. Dat is dit jaar echt wel gelukt. Dus wie niet, nog niet weet wie dat de Willy van der Steenprijs heeft uh, gewonnen. Die heeft de gezet niet, alleen de krant niet gelezen, dat heb ik spreken. Uh, maar het is ook vooral belangrijk dat we, dat, we, dat we hier staan, want we hebben wel een beetje de geschiedenis met Nederland. Het is een Vlaams-Nederlandse prijs. En zo'n prijs is heel belangrijk voor de auteur nog eens een keer in de verf te zetten, echt in de schijnwerpers te zetten. Eh, het, het werk zelf, de strip zelf, toch terug zoveel mogelijk pers te geven. En eh, als derde, en dat, dat wordt soms ook een beetje vergeten, maar ook om een beetje dank wel te zeggen tegen de uitgevers, die toch wel allee, altijd pareltjes eh, aan moeten schenken. Waar eh, dat wij gewoon dank u eens een keer mogen voor zeggen ook. Hè. En was het toen, uh, meer dan tien jaar geleden, wel eigenlijk klip en klaar dat hij gewoon de Willy van der Steenprijs moest gaan eten? Ja, de grondlegger van de, van de moderne strip. Hè? En, en, en bekend in Vlaanderen en Nederland. is een ene grotere naam. Nee nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zelf ook genoeg gelezen van zelf? Uh, van meer dan dat hoe vast voor mezelf. Uh, Net zei je al, hè? We, we, we proberen dat, hè. We, we nemen dat heel serieus. Dus het is niet, uh, we zitten bij elkaar en we trekken een lotje en we zeggen, oh, wie wint? En je taagt een hele jury op. Hoe kom je tot die samenstelling en hoe werkt dat dan? Het is heel hard werken en heel veel bellen, maar altijd wel uiteindelijk bij sympathieke mensen uitkomen. De jury is ook altijd evenredig verdeeld. Het zijn twee Vlamingen, twee Nederlanders die in de jury moeten zitten. En dan nog voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Jury van Beneden, dat is de kleinzoon van Willy van der Steen, daar zijn wij heel blij mee. Uh, hij heeft uh, Elena van der Steen nu opgevolgd, die dat al jaren met mij heeft gedaan. Uh, ja, heb ik ook een speciale relatie maar met mijn jury binnen gaan opbouwen. Wow. Maar hij heeft dat deel ook gedaan, moet ik zeggen. Ja. zullen we er eens bij gaan halen, zo kunt. Dat wou ik toch vragen, heb je die wel? Ja, nee, toch niet. <laughs> <laughs> uh, het heeft uiteindelijk zoveel. Ja, het uh, yeah, is pas eigenlijk uh, op later leeftijd te beseffen, uh, wat de grootvader heeft betekend. Hè, want uh, uiteindelijk, joh, het was uw grootvader hier op bezoek, maar uh, yeah. hij was aan het werk en beseft uh, dus eigenlijk wel. niet wat hij betekende betekende voor uh, de strip zoveel verschillende personages en dus niet alleen de Vlaanderen, maar Nederland ook. Klopt, ja, ja inderdaad, ja dat is ja, indrukwekkend. Hè. Ja, dat is echt de plaat van leeftijd, dat je moet beseffen wat die, die man betekent hè, of en wat betekent voor de de wereld. Uh, ja, indrukwekkend. Hè. Voor, voor jouzelf ook, trots natuurlijk, uh, voorzitter nu dan. Uh, hoe was het om in de voetbal van Tante uh, te treden? Ja, spannend. Uh, ik had het eerst niet zien aankomen, maar ja. Ik ben niet het enigste klein kind, ze dus zijn mijn nieuw ondertussen. En uh, ja, ze zijn bij mij terecht gekomen om het idee dat ik ook wel een creatieve achtergrond heb. En uh, ja, ze het zo snel recht naar mij gevonden en uh, ik heb volkomen daarop uh, ja geantwoord. Ja, dit ja. heeft oh, mij gecontacteerd. Het wordt een stem gezegd, was er ja. blij mee. Uh, dan, dan was het vorig jaar medevoorzitter, nu helemaal zelf. En dan komen er ongeveer 200 titels Wat? op de lijst. 200 mensen. Komen er zoveel strips uit in het Nederlands? Ja, echt waar. Waar begin je? Ja, dat is. gemaakt in het begin een, een ruwe selectie natuurlijk, hè, want het is gigantisch veel. En ja, dan komt je echt tot besef hoeveel talent dat er is. Hè. We hebben al, uh, heel de Benelux, allee, vooral België-Nederland dan. Uh, heel getalenteerd hè, en dat maakt dat natuurlijk één grote selectie. En uh, van daaruit begin je ja, je keuzes te maken, je persoonlijke keuze dan. En ja, zo kom je tot een top 10. En dan, uh, dan wordt er al eens overlegd van uh, yeah, uh, ja. wat, zijn de, uh, wat zijn bij jou de, de, de meest interessante albums en uh, ja, dan kom je tot, tot vijf. En, en, dan, en dan uiteindelijk moet het nog verder uit, uh, uitgedokterd worden natuurlijk en uh, overlappen die lijstjes al wel? Als je op een gegeven moment zo op de top 10 zit, zitten er dan wel steeds een aantal terugkomende titels ja, maar, bij? Ja oh, toch wel, ja, er zijn toch altijd wel bepaalde albums dat er bovenuit springen. Direct vind ik dan, dat spreekt over grafisch en inhoudelijk. Dus uh, ja, dat zit toch altijd allemaal wel in de grote lijn, wel hetzelfde. Hè. Die, ja. ja, op op ooppunt staan natuurlijk. Heeft iedereen wel zo zijn, ja. zijn interesses. En als je dan gaat kijken, is er dan ook van tevoren nog zeggen van, hè, we zoeken wel vernieuwing in een strip of is het vooral verhaalsterk en het moet beeldtechnisch ook kloppen? Ja, het is natuurlijk het is een blijft beeldverhaal. Hè. Uh, voor mij persoonlijk moet dat toch ja, moet echt een 50-50 verhaal zijn. Hè. Het verhaal moet. Goed zijn. Het moet natuurlijk grafisch uh, heel interessant zijn. Het, het beeld moet spreken. Hè, ja. In deze plaats. Want... Je zei al beeldverhaal in plaats van. Nee, nee, nee, nee. Bah, pardon? Je zei al eerst beeldverhaal in plaats van schip. Ja, ja, ja klopt. Ja, ja, Maar dat is het. Voor mij moet echt de teken toch uh, wel primeren. En als het een sterk verhaal uh, aan gebonden is, is dat dan echt. Uh... Ja, dan kom je tot de winnaar. In. Dus uiteindelijk, er werd heel veel gebeld, bij elkaar gezeten. Die lijst van 200 ging naar een top 10, naar een top 5. En toen rolde er een winnaar uit met een juryrapport. Dus laten we nu voor het eerst dan in deze zaal echt zijn naam gaan noemen. En dan mag je ook het juryrapport erbij pakken. Waarom dat het voor jullie echt ja, ondeskermbaar is. Dit is gewoon de Willy van der Steen prijs 2022. Ja, wij zijn unaniem tot een uh, winnaar gekomen. En uh, die winnaar is gewoon... Uh, die... Bleekwater van de Joris Mertens. Het is een strip waar alles klopt, grafisch, uh, sfeervolle inkleuring, een verhaal dat doet lezen. Uh, je wordt als het ware in het verhaal meegezogen en wordt één met het boek. Uh, met Bleekwater uh, bekomt de jury een strip die qua sfeerschepping zijn gelijken niet kent. En dat zonder overdreven experimentele dreiging. Bleekwater is een strip die iedereen zou moeten lezen en wil lezen. De combinatie van de perfecte sfeerschepping, uh, een, een herkenbaar verhaal met een technische, uh, tragische hoofdpersonage uh, en een prachtige grafiek maakt Van Bleekwater een onvergetelijke en verdiende winnaar van de Willy-Ondersteenprijs. Alsjeblieft. Dus uh, Juri, dan ga ik nu uh, Juri steekt aan de vragen, dus dankjewel voorzitter. Volgend jaar gewoon weer uh, voorzitter, uh... oké, okay, en dan hoop ik, wie weet, weer in Preda uh, of een andere mooie plek om hem uit uh, te reiken. Dankjewel, man, nog een applaus voor Juri. <applaus> Gefeliciteerd dan, nu helemaal officieel in het echt. Ja, helemaal niet dicht. Uh... Ik uh, was natuurlijk op voorland al op de hoogte gesteld, helemaal in het geheim, zodat ik in staat was om ook uh, pilletjes te gaan kopen om kalm te blijven. Maar het is natuurlijk een hele eer, uh, Willy van der Steen. Uh, Kurt heeft het er juist ook al gezegd, dat is het begin, dat is het begin van de Big Bang. En vroeger in de tijd was uh, jommeke of zusken en wieske, dat was een beetje gelijk the Beatles en de Stones. Ik was dan zusken uh, en wieske. En uh, ja, uh, zoals veel jonge, uh, jonge kinderen van in de tijd uh, willen tekenen en, en uh, dat is de, de eerste prikkel geweest om, om, uh, om te willen beginnen met beeldverhaal. Maar ik heb dan, uh, ik heb dan een grafische uh, vorming gekregen, uh, maar daarna ben ik niet aan de slag gegaan als illustrator of zoiets, maar ik ben eigenlijk uh, meteen in de film begonnen. Ja, want je was uh, uh, 50 plus, toen pas kwam je eerste schriftboek uit? Ja, ja, ja. Rijping, bijstom en zo, hè? Ja. ja, ik ben een beetje een laadbloeier. Uh, want inderdaad, ik heb een kleine dertig jaar in, in de film gewerkt. En het is vooral daar dat ik heb geleerd, uh, wel door die eerste prikkel van beeldverhalen, al van jongs af aan, uh, dat ik geleerd heb ook door met regisseurs ook te werken: van decoupage te maken, uh, eigenlijk dingen vertellen uh, via beelden. Want in de film wordt soms ook gezegd, je moet niet vertellen, je moet het laten zien. En dat vond ik heel belangrijk om, om, om, om, om daarmee verder te gaan, ook als in beeldverhaal. En vandaar ook mijn eerste boek, Beatrice, dit is mijn tweede, Bleekwater. En mijn eerste boek, uh, Beatrice, is dus zonder tekst, met als bedoeling enerzijds voor mezelf om te zien of dat ik in staat zou zijn om een boek volledig zonder tekst begrijpelijk te maken. En ook ten tweede uh, om de drempel naar Frankrijk zo laag mogelijk te houden om in Frankrijk binnen te geraken. En die mayonaise die heeft gepakt, gelukkig, ook natuurlijk dankzij mijn, mijn Vlaamse uitgeverij, Oogachtend, die mij enorm hebben gesteund, uh, want natuurlijk een auteur zit uh, thuis bezig in zijn grot Heel geconcentreerd en, en er is ruim tijd om te denken: van wat ben ik bezig? Oh, dat, dat trekt op niks. Dat gaat niet goed komen. Oh, ik kan beter stoppen, ik, ik ga in Carrefour gaan werken. Ja, maar het is dus toch, uh, als ik dan vooral met Anne, mijn uitgever, die trouwens ook in de zaal zit, uh, dan belde zij zei nee, nee, nee, doe gewoon voor, het komt wel goed, het komt wel goed. En, en dus dankzij die hulp, ja. af en toe een klein duimpje van. Kom, uh, stop nu. Uh, laat het los. En, en het komt wel goed, en het is goed gekomen. Zo, en daarom nu Willy van der Steenprijs, prijs wat je zo meteen krijgt. Trofee en nog mooie check, komen er zo meteen allemaal nog, uh, nog toe. Maar je noemde Frankrijk al. Je zei, want dat is toch wel, ja, dat is een beetje toegelaten worden tot, uh, tot het Valhalla. Als het in Frankrijk lukt, dan ben je een soort superster voor de, voor de strippers, toch? Ja. Uh, als auteur sta je in Frankrijk zoal meer, het woord zegt het ook al ginder, wordt je meer bekeken als auteur. In de lage landen is het eerder striptekenaar. En in Frankrijk sta je dan ook meer op de hoogte van schrijvers en, en krijg je toch iets meer, ja, ik, ik zal zeggen, uh, respect. En dat, dat doet wel deugd, natuurlijk. Uh, dat mensen naar u komen, dat, want... Uh, die denken het is zomaar een hobby, die zit in zo'n grot te krabbelen en dan komt hij er af en toe eens uit. Ja, maar, auteurs ontmoeten daar mekaar ook op, op streetfestivals. en dan is het, er is zo een, een herkenning van ver al van, ah ja, jij zit ook in die grot, hè? Ja, ja, kom we gaan een aperitief drinken nu. <laughs> Laten we het even concreet over Bleekwater zelf hebben, want François is jouw hoofdpersoon. Ja, dat is een beetje een man. Het leven is zwaar voor François, hè? Ja, uh, het boek speelt zich al in de jaren zeventig en toen was het in de mode mannen die kaal werden om hier haar te laten groeien en dat dan vakkundig over de kale plek. Uh, iedereen zag dat dan, maar dat was een soort van mode. En François is, uh, ja, een beetje getekend door het leven. Hij leeft een beetje in, in, in permanent in de coulissen van het leven. Maar anderzijds, er zit ook veel van mezelf in François. Natuurlijk, de meeste auteurs doen dat denk ik om iets van zichzelf in hun personage te steken. En ik, ook mijn kleine ergernissen zitten er ook in. Ik erger mij bijvoorbeeld kapot aan paaltjes. Er zijn overal paaltjes, in heel Vlaanderen is een paaltjesfestival. En die paaltjes zijn ook lager dan het raam van uw wagen. Ja, daar, al die paaltjes zijn ook beschadigd door mensen dat er tegen zijn gereden. Dus ja, zo, zo de, de, de kleine ergernissen van het leven en, en andere en uiteindelijk gaat het boek ook over eenzaamheid, melancholie en het idee dat het echte leven zich ergens anders afspeelt terwijl de, de, de, de dagelijkse realiteit gewoon geruisloos voorbijkabbelt. En, en dat is iets dat universeel herkenbaar is en, en, en ik vind dat heel fijn om daar iets mee te doen, ook de kleine menselijke dingen vooral te doen. Geen superhelden met superkrachten. En de stad waar hij zich in begeeft is eigenlijk ook een personage aan zich. Ook een stad die grijs is, waar het veel regent. Geeft hele mooie weerkaatsingen, dat allemaal wel. Maar je kan nou niet per se zeggen van het is Antwerpen of het is Brussel. Het is een mengelmoes toch? Inderdaad, uh, het is, ik heb mij een beetje bediend van het, het Belgisch patrimonium. Uh, station van Antwerpen met in de verte, de, het justitiepaleis van Brussel. En het grappige is, Belgen die zeggen van, ah ja, maar dat is Brussel. En Fransen zeggen, ah, mais oui, mais c'est bien clair que c'est Paris. Ja. En iedereen vindt er zijn eigen fantasie. Amsterdam, kun je er ook in zien? In de, ja, dat, voor de volgende keer, ja, ja, ja. Ah, uh, ja. Een bepaalde straten zo, inderdaad, zo, met van die oude gebouwen. Ah, dus, uh, dat, dat is een mooi compliment. Maar ja, dat, dat bewijst nog maar eens dat, dat iedereen... Het is een beetje subjectief. Mensen projecteren bijna hun, hun, hun ideaalbeeld van een grauwe stad die dat toch als een soort van personage ook in het boek meespeelt en, en weegt op de personages. En dan is het allemaal met de hand getekend. Het inkleuren, dat doe je digitaal, want als het dan de soep in gaat, dan kun je denken, oh toch niet blauw, we maken het toch maar weer rood. Maar de rest is allemaal tekenpotloten en gummen. Ja, ik, heb, ik, kan, ik ben niet in staat om een tekening te maken zonder te gommen. G Gummen. zeg jij. Ja, dat is een beetje een frustratie van mij. Altijd gommen. Gommen en vloeken. En, uh, en dan uh, soms uh, papier opfrommelen en naar de kast gooien en opnieuw te beginnen. En dan toch terug, terug weer al. En dan belt Anne weer en die zegt, verfrommel is niet zoveel. Denk eens niet zo laag over jezelf. Het komt goed, jongens. Ja, ja, maar ja, voor haar is het natuurlijk gemakkelijker om, om te zeggen het komt goed, eh, ik moet het wel oplossen. <laughs> je hebt het opgelost, hè, de Willy van de Steenprijs voor gekregen. Uh, maar nu hebben we het alleen maar in lucht erover gehad, dus laten we eens kijken wat je dan uh, krijgt. Want het eerste mooie uh, gedeelte dat uitgeraakt gaat worden wordt door de burgemeester van Breda. Dus Paul de Pla gaat erbij komen, gaat ook de trap oplopen. Dus dan krijg je alvast deel 1 van die prijs. Uh, tadaa. Met deze prachtige prijs. Ik kan me voorstellen dat je heel erg trots bent als auteur. Want de zal zou ik niet meer zeggen: je bent echt een auteur. Ja, dat is echt... En dan ook mooi dat we het in Breda kunnen uitreiken. Want Breda is natuurlijk eigenlijk de meest Belgische stad van Nederland of de meest Hollandse stad van België, zoals hoe je het ziet. Dus daarom is het ook terecht dat de Willy van de Steenprijs dit jaar hier in Breda wordt uitgereikt tijdens het stripfestival. Waar we inderdaad heel blij zijn dat het weer kan plaatsvinden. Enorm gefeliciteerd. En, en ja, u heeft de tekening, want volgens mij de volgende winnaar van de Willy van de Steenprijs krijgt dan de, het verzoek, en dat is natuurlijk het verzoek wat u ook krijgt, om voor de volgende winnaar een mooie tekening te maken. Die is in, ja, als ook iets zegt uh, over, ja, bleekwater, uw prijs, uw prijswinnend uh, boek. Nou, en hier uh, wil ik dat graag overhandigen en daarmee bent u echt de officiële winnaar van de Willy van de, uh, de Steenprijs van dit jaar. Ja. Ja. Dat ik heb begrepen, maar dat kan misschien de beter zijn of zelfs de auteur beter zijn, de verbinding met, met uw boek, met, met, met, de, ja, met de tragische van, van de jaren zeventig, zoals u het net zelf zei. En ik kan me daar nog wel herinneren, uit die tijd ook dat je die mannen zag met kale hoofden. Met, dat gaan we toch later nooit doen. Uh, het is gelukkig niet nodig geweest. Uh, dus, uh, het mooiste moment van de week, ja, als de Apple binnenkwam. Op de dinsdag bij de post nog uitgebracht en dan was je als kind natuurlijk helemaal verguld. Naar al het mooie werk van u te kijken. Dus wat dat betreft, heel veel complimenten voor u en al die andere auteurs die het leven van kinderen, behalve van volwassenen, zoveel aangenaam en zoveel prachtig maken met al uw prachtig werk. Gefeliciteerd. Deel 1, een prachtige tekening. Heb je ook een stukje muur vrij in je grot waar het komt te hangen? Ja, ja ik, ik, ik wist dat het ging komen, dus ik, ik heb een, een, muur, een stuk muur vrijgehouden. Dus prachtig ingekaterd. Dus, dus ik, ben, ik ben in mijn nopjes. Ik ben blij dat ik niet met de trein gekomen ben. Hij het <lacht> Top! En dan straks nog signeren, trouwens ook nog, Joris. Ga je daar nog verder mee? Of, uh, ja, we gaan in ieder geval nog eventjes met iedereen uh, die, uh, die erbij is voor de organisatie. Gaan we gaan natuurlijk nog het glas heffen hè, op je. En misschien dat je daarna dan nog tijd hebt om te signeren. Oh, ja, ja, dat, dat, dat, dat. Lukken. Nou, uh, Olivier, ook uh, Olivier Matelink, uh, dankjewel uh, voor deze kant uitkomen, want dat was deel 1. Ja, we zijn uh, in Sabam eigenlijk de enige auteursmaatschappij die in alle disciplines actief zijn. Dus zowel in muziek, theater, dans, literatuur, maar dus ook in beeldverhaal. Um, en we hebben een cultureel fonds, Sabam for Culture, en daar proberen we eigenlijk alle disciplines, en zeker de disciplines die iets minder zichtbaar zijn of die iets moeilijker zijn, om zichtbaarheid te verkrijgen in de media, in de winkel, om die uh, ja, in de spotlight te zetten. Het is uh, bijzonder, in Nederland uh, hebben we dat niet, dus ik, ik hoop dat wij daar hier ook uh, aan gaan en, en daarom, ga, ga verder, sorry. Ja, ik hoop het ook, want uh, ja, we zijn een Belgische auteursmaatschappij, het is een, uh, ja, het is een Nederlandstalige prijs, uh, dus die kan even goed uitgereikt zijn aan een, uh, aan een Nederlandse auteur, dus het is een uh, warme oproep aan uh, mijn Nederlandse collega's, als die er al zijn, uh, om ook mee te helpen om die prijs meer zichtbaarheid te geven. Ik denk dat we voor een Nederlandstalige prijs ook wel de hulp van een, ja, een belangrijk land als Nederland kunnen gebruiken, ook financieel. Um, want uh, wij proberen naast uh, de promotie, proberen we ook een, uh, ja, een financieel steuntje in de rug uh, te geven van de winnende uh, auteur, zodanig dat hij uh, ja, wat ruimte, wat tijd krijgt om... Uh, volgend meesterwerk te maken en wie weet misschien opnieuw uh, deze ja? prijs te uh, Dan komen we uit bij uh, de check. je hebt hem vast. Hè? Hoe, hoeveel geld is die financiële steun in de rug? Wel, uh, elk jaar uh, schapen wij al onze uh, centen bijeen. Het zijn moeilijke jaar geweest, maar we hebben toch uh, ergens uh, diep in de kassen uh, nog een bedrag uh, van 5000 euro gevonden die wij met heel veel plezier aan uh, Joris Mertens overhandigen voor deze ja, dankjewel. Ja, weet je wat, als we nu nog even over de jury en als ik uh, Paul de Plaats als hij er nog is, nog terug op het podium mag krijgen, dan maken we nog een groepsfoto. En dan heb je echt alles, dan doen we de foto ook afdrukken, die kan dan in het fotoboek, uitvergroot, ook in de grot, aan de muur. De zondag, dat ik de Willy van der Steenprees 2022 met alles erop en eraan krijg. Bleekwater en ga zijn zo natuurlijk echt ook kopen. Jongens, met het. Even wachten, anders krijgen ik ongeluk. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, dan geeft dat misschien ook wel een beetje druk voor uh, nummer drie. We hebben Beatrice, we hebben Bleekwater. Wordt het weer iets met een B? Uh, ja, dan wordt de vlucht vooruit. Ik, ik ben altijd een beetje van de jammerlijke instelling, vanaf nu gaat alles mislopen. Ik ben echt onder de indruk ja. van die prijs, dat is, het is, het is gewoon heel mooi. Dank u wel aan, aan iedereen die geholpen heeft om, om mij op die nummer 1 te krijgen, om te stemmen. Dank u wel. Dank u wel, Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. mooi.